Ik ben Kim Janssen. Ik ben de tweede op de lijst van de Piratenpartij Utrecht. In het dagelijks leven sta ik voor de klas op een basisschool. En Ik wil het graag vandaag hebben over kansenongelijkheid in Utrecht. En je kan het in uh, zowel grote zaken zien als in kleinere zaken. De grote zaken die uh, meteen in mij opkomen zijn de kansenongelijkheden in het onderwijs of uh, de toegankelijkheid van de zorg. Maar kansongelijkheid zit hem ook in kleinere dingen. Zo heb je de menstruatieongelijkheid of dat het centrum voor Utrecht niet voor iedereen even toegankelijk is. Nou, er zijn uh, problemen die zou je met uh, relatief kleine bewegingen kunnen stoppen of met andere afspraken kunnen afbouwen. Zo kan je de menstruatieongelijkheid uh, aanpakken door in alle openbare gebouwen en scholen menstruatieproducten beschikbaar te maken, gratis. Of je kan Utrecht bereikbaarder maken door het OV gratis te maken, zodat het niet uitmaakt welke leeftijd je bent of welke auto je bezit, maar je gewoon altijd naar Utrecht kan komen en je in Utrecht kan bewegen. Maar uiteindelijk is elk probleem veroorzaakt door een gebrek aan geld. Dus uiteindelijk zou je uh, moeten kijken hoe je de financiën opnieuw gaat inrichten. Uh, zo kan je een basisinkomen voorstellen voor alle Utrechters of kan je in het onderwijs en in de zorg financiële veranderingen aanbrengen. En Wij willen veranderingen teweeg brengen zoals het invoeren van een basisinkomen, waardoor Utrechters direct ruimte krijgen, maar waardoor we ook een voorbeeld kunnen zijn voor andere gemeentes en wellicht zelfs landelijk. Wij denken dat wanneer je andere financiële keuzes maakt, er genoeg vrij, geld kan vrijkomen in ieder geval met een klein bedrag per maand te beginnen. Zo uh, gaat er nu al 230 miljoen per jaar naar armoedebestrijding, of het geven van bijstand, of het ICT-onderhoud, maar ook uh, fraude detecteren. Wij denken dat sommige van die punten of anders ingedeeld kunnen worden, of volledig kunnen vervallen, waardoor er 110 euro per maand voor elke Utrechter overblijft. En uh, deze kleine maandelijkse onvoorwaardelijke bijdrage kan al een heel veel kan al heel veel ongelijkheid verhelpen.